Welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video Zoals je kan zien hebben we deze keer een derde gast Namelijk onze zus Serena van Beautylab NL En misschien heb je het nieuws al gehoord ons laat ik het jou wel even zelf vertellen. Uh, ja, ik ben voor de tweede keer zwanger. En ik ben nu precies op de helft. Afgelopen dinsdag was ik uh, 20 weken zwanger. Nou, ik vind altijd dat zij er super stylish uitzien. Zij zijn echt veel beter in zichzelf leuk aankleden dan ik. Dus ik had uh, Ja, <laughs> ja maar dat is gewoon zo. Dus ik had een beetje gehint of zij me konden helpen met het vinden van outfits die ik dan uh, de komende tijd aan kan. Ja, je kan niet alles meer aan. De, dit wordt natuurlijk steeds groter. Wat we hebben gedaan, is online uh, naar ezels.nl gegaan. Dat is gewoon een van onze favoriete webshops. Is gewoon heel erg fijn. Super groot aanbod. En we hebben een selectie aan kleding-items geshopt, die in de zwangerschaps sexy staan, maar ook gewone kleding items. Dus ik vind het heel erg leuk om in deze video te gaan kijken van, kunnen deze items wanneer je dus een buikje hebt, of dat nou een food baby is, of dat het gewoon een echte baby, een echte baby is. Ja. Je weet het niet. En uh, het zijn ook wat items geworden die misschien voor jou nieuw zijn, die je nog niet zo heel erg vaak draagt. Oh, dat vind ik dus juist wel willen leuk. Dus je wil gewoon een beetje op ...outside of the comfort zone gaan voor jou. Ik laat me gewoon verrassen. Ja, dus het is hopelijk een video leuk voor iedereen die dus zwanger is... ...maar ook voor degenen die niet zwanger zijn. En uh, ja, ik heb er zin in. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben hier de allereerste set voor je. Dit is denk ik wel een beetje nog in je eigen comfort zone. Comfort zone. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. nou dit is de allereerste outfit en ik heb voor deze gekozen omdat ik echt iets had van dit is wel echt Serena's stijl. omdat het gewoon een straight uh, jeans is een beetje mom jeans dat je ook wel vaak draagt ja. en blousjes Draag ja je draagt wel eens blousjes met gewoon simpel ruitjes ruitje. ja dus ik dacht dit is misschien wel een outfit waar je gewoon chill in voelt. Wat ik wel heel erg mooi vind is dat deze chillen groen, truitje. die staat gewoon heel erg mooi bij je huid, vind ik. Het maakt hem heel fris ja. en het maakt ook wel dat je hem kan meenemen straks in het najaar. Ik vind de outfit super leuk, alleen ik merkte al bij het aantrekken dat ik de broek niet dicht kreeg. En het is een heel stijf, hele stijve jeansstof. Plus, dit is een under the belly broek. En dat zit echt niet lekker, want je hebt gewoon het gevoel alsof je broek de hele tijd aan het afzakken is dan. Dit, is dit een speciale zwangerschap? Ja, speciale zwangerschap. Oh, Oké, okay, dat wel. Heel lekker zacht stofje. Dus uh, bovenkant is top, onderkant is nop. Mm. <laughs> Volgende outfit wordt dus heel anders. Yes. Hopelijk ook. Leuk. Is dit een rok? Ja! ja. Oké, okay, dit is outfit nummer twee. We zijn gegaan voor een rok, ondanks dat Serena dus eigenlijk nooit rokken draagt. En uh, met daarop een lekker shirtje. Dit is echt een outfit die er is en ik zelf echt wel zouden kunnen dragen. En hij zit ook lekker, de band is lekker stretchy. Ik, ik zou hem denk ik zelf niet combineren met het witte t-shirt. Die vind ik iets te boxy misschien. De, de eerder dat zwarte topje van net, die zou ik hier dan eerder Ja, doen. dat kunnen we straks ook even ja. kijken of dat mooi staat. Ja. En wat leuk is om te weten is dat dit dus een zwangerschapsrok is. Maar eigenlijk, ook als je niet zwanger bent, zou je deze wel gewoon kunnen draaien. Ja, die kan je gewoon aan. Nou, ik zit te denken, kunnen we misschien de schoenen even omwisselen misschien voor... Voor deze bombers? sneakers? Ja, voor sneakers. Of dogs? Dus dit is... Wacht, kan je het zien? Dit is met de docs, Wat ja. ik echt heel leuk vind. En als het dan inderdaad herfst is, kan je hier nog zo'n vest overheen. Zo'n bolle vest met zakken of zo. En als het dus nog wat zonniger is dan met all-stars. Ja. Ik vind het allebei leuk. Ik vond het witte shirt ja. leuk, maar ik vind deze ja, zwarte top ook heel erg leuk. Ja, ik ook. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd van de kijkers van vinden jullie dan Dr. Martens leuker of misschien de Gimpies en vinden jullie het witte shirt leuker of de zwarte het top. Weer. Maar in principe vind ik het allebei kan. Ja. Dit is wel net wat meer vrouwelijk en daardoor misschien wat ja. meer ja. een Ja, ik vind het echt een lekkere rok en het is inderdaad fijn dat uh, als ik niet zwanger ben, heb ik altijd nog een beetje, ja toch wel een soort van een pouch noem ik het altijd maar, ja. dus een, kleine, een klein buikje. En deze die valt zo recht naar beneden, daar zie je dan helemaal niks meer van volgens mij. Dus deze kan je ook nog lekker aan na de zwangerschap. Ja, en het is gewoon leuk omdat je wel eens ook jurken draagt, maar met rokken kan je gewoon de tops ook van kleur veranderen. Dus van wit of zwart en deze soort van bruine roestkleur. Ja, heel dus mooi. Dus dat is wel uh, leuk denk ik. Ik vind deze echt heel leuk. Dus dit is een winning outfit? Straks? Ja, ik vind ja. het, al geslaagd. Ik het wel geslaagd. Ga je dan nu rokken dragen? Alleen als ze lang zijn. <laughs> <Okay>. <laughs> Tijd voor de volgende outfit. Oh. Ta -ta. Oh ik vind het heel leuk. Alright, dit is outfit nummer 3. Oh, heel leuk. En het is leuk, het is een flairtje. Ja, wat ja. ik echt heel mooi vind is dat, omdat hij dus flairt is, dan krijg je er gewoon een heel mooi, mooi figuurtje van. En deze top is gewoon echt heel, heel erg mooi, leuk qua kleur. En ook ja. dit is weer zo eentje die je kan dragen nu en na die zwangerschap. Heel mooi stofje. Want dit is geen zwangerschaps-topje. Nee. nee, dit is gewoon een normaal oh, okay. topje. En kijk, dit is dus, dat noem je dan een over-the-belly broek. Dus die zit ook laag, maar er zit er dus gewoon zo'n lekker hoog stuk elastiek. Het zit er aan. echt super comfortabel. Ja, yes. het oh, zit zo lekker. En dan hebben we voor de volgende, een topje, dus de broek mag aanblijven. Oké, okay, is goed. Dit is outfit nummer 4. En het is dus dezelfde jeans als de vorige keer, de Flare Pants. Maar dan nu met een hele mooie longsleeve. En hij zit lekker fitted, zodat je die babybump goed kan laten zien. Het yeah. is een maternity top. En er zit een goed decolleté in. En ik zei net al tegen het Dat is heel handig. Want als je dan op een gegeven moment borst gaat geven, Oh, ik er zo uit. Ja, dat is gewoon heel makkelijk. Ze zei het ook al behind the scenes. Ze houdt wel een beetje van een deco. Dus het is wel meteen ja. ook. Nou, wel een sexy mama top. Zeker. Ik vind dat hij echt heel erg mooi eruit ziet. Dus ja. je lichaam er zo echt... Gewoon oh, heel... heel mooi met die flirtpants. Ja, past ook heel mooi bij die broek. Die kleur komt ook terug in de, de naadjes. En ik vind het ook leuk van die knoopjes Ik ben heel blij mee. Ik vind deze heel leuk. Hebben we hier de volgende outfit. Omdat de uh, mom of de straight jeans yeah. niet echt een succes was, doen we deze ook weer gewoon op de op jeans die je nu ook weer aan hebt. Nou, dit is outfit nummer 5. En we hebben een super mooi flowy topje uitgekozen. En ik had een beetje een soort van de feestdagen al in mijn achterhoofd. Want dan wil je gewoon soms wat meer dressy gekleed zijn. En dit is dus geen maternity top. Dit is gewoon een top die we allemaal aan kunnen. Ik vind hem heel erg mooi. Ik vind hem uh, inderdaad ook als ik bijvoorbeeld een meeting heb of ik heb een yeah. event en je wil toch net even wat minder casual geplayd of zo. Dan is deze super mooi. Ja, ik vind hem ja. heel leuk. Ik ja. vind hem heel leuk. Het is echt mijn, uh, mijn stijl ook. Volgende? Dit... Volgende outfit. Is het alleen een top of nee. een hele outfit? Een hele uh, outfit change. Oké, okay. ja, is goed. Nou, dit is toch wel de meest comfy outfit van alles bij elkaar, denk ik. Ja, want dit is outfit nummer 6. 6 alweer. En uh, ja, we hebben gekozen voor een super comfy thuis chill outfit. Aangezien je ook wel gewoon een keertje lekker comfortabel wil zijn en niet de hele tijd dressed up. Ja. Dus wederom voor een flared. Ja, lekker. Maar echt een hele lekkere zachte stof. En deze uh, uh, is het uh, heel stretchy. Het is eigenlijk gewoon een, een flared legging, is het toch? Maar dan is deze een speciaal maternity? Nee niet eens. En dan een, uh, een simpel zwart t-shirt erbij, dus het is echt een beetje zo'n uh, een pyjama chill outfit. Ja, maar zo van als je in één keer boodschappen moet doen en je moet de deur uitvliegen, dan het ook kan ook nog het, wel. Zeg maar. Ja precies, ja. precies. Ik vind hem geslaagd. Maar waar ik benieuwd naar ben, is schijnt deze dorf niet? Is die squat proof? Hmm. Nou, ja, um, hij schijnt wel door. Ja, hij schijnt wel een beetje door. Oh, oké, okay. dus wel beter, dus wat dan, als dan de er wel, Ja, als je ja, je shirt er wel ja, heen doet, is, is het Beter. De volgende outfit is dit. Oeh, een mooi printje. Outfit nummer 7. En zoals je kan zien, dit is een hele grote lange maxi jurk. Ja, ik hou van maxi jurken. En ik vind de kleur mooi... Een beetje, batik, ja, een beetje ja, toch? Ja, een beetje dito krijgen we ervan. D dit, hoe zeg je dat? Dat riempje, dat zit een beetje boven je buik, waardoor die zeg maar meer opvalt. Dus dat is altijd leuk. Ja, want het is geen hier. Nee, nee, ik zag het. Ja, hij is gewoon van Ferramode. Er zit geen stress in, maar nee. ik bedoel, er is genoeg ruimte nog. Ja, ik vind hem heel leuk. Je kan met docs, je kan met sneakers, leren jasje erover. Ja. Je zou je eventueel nog een top of een trui overheen kunnen doen. Dan draag je hem als rok, zeg maar. Dus hij zit lekker. Een lekker deur Zo, daar zitten we weer. Dat waren de 7 looks die we voor Serena hadden uitgekozen. Ik vond het heel erg leuk om te zien hoe ze allemaal bij je stonden. En natuurlijk ook het uitzoeken was heel erg leuk van tevoren. Ja, het uitzoeken was wel wat meer nadenkwerk dan wanneer je zeg maar gewoon normaal gaat shoppen. Dus je toch een beetje moet rekening houden met, is het stretchy genoeg? Zijn de tops lang genoeg? Zijn de broeken wel? Nou, broeken moet je wel echt met maternity doen. Of nou, het moet echt alleen zijn. Of ze moeten echt uh, een elastieke band hebben en dan misschien een maatje groter. Nou, de niks en ik zijn heel erg benieuwd welke van de outfits jouw favoriet was. Um, even denken hoor. Nou, ik vind deze jurk vind ik heel erg leuk en mooi. Ja. Ik vond de rock leuk. Uh, de bloemetjes ook, zeg maar. En uh, ik vind de flared Jeans heel erg leuk. Want uh, die kan je gewoon heel vaak aan en met van alles uh, combineren. Uh, ja, ik vond het eigenlijk heel veel leuk. Ik vind het heel moeilijk om één favoriet te kiezen. Maar als ik echt zou moeten kiezen zou ik zeggen de flare jeans. Uh, daar heb je heel veel aan. Nou vergeet zeker niet om deze video een duimpje omhoog te geven. Als je hem gezellig vond. En laat eens eventjes weten in de comments wat je van de outfits vond. Of jij misschien op dit moment zwanger bent. Of dat het misschien nog helemaal niet in de picture is. Ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk wat jullie ervan vinden. Om zo'n soort video ook een keer op ons kanaal te zien. Maar uh, ik vind het heel erg gezellig dat we een keer weer met Serena hebben gefilmd. Ja, ik vond het ik ook heel erg leuk om te doen dit. Ik ook. Ik ben echt blij, want ik had, waarschijnlijk had ik dit zelf niet per se uitgekozen. Aan de ene kant ook weer wel, want dat is wel echt mijn stijl. Maar jullie hebben daar gewoon een veel beter oog voor. Dus ik ben heel blij met deze nieuwe herfst, summerachtige gardebolbe. Nou, wil je meer video's van ons zien? Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op Beautylab NL. Want ook Serena heeft een YouTube kanaal. En dan willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zien we heel snel weer in de volgende. Doei! doei!